Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Als mens zijn we door God gemaakt om gelukkig te zijn en om ons goed te voelen over onszelf. Eigenlijk moeten we ons goed voelen over onszelf, want anders zullen we uiteindelijk een soort van ongezond, onbeheerst gedrag ontwikkelen om bij het gevoel te komen waar we zo naar hunkeren. Denk erover na! Een drugsverslaafde begon waarschijnlijk met gebruiken omdat zijn pijn zo intens was dat hij zich genoodzaakt voelde om daarvan af te komen, al was het maar tijdelijk. Hetzelfde geldt voor drank of voedsel om een goed gevoel op te roepen. Als we van binnenuit geen goede gevoelens krijgen, dan proberen we ze door middel van externe middelen te creëren. God heeft ons op die manier gemaakt en Hij is de enige die ons kan verzadigen. Als we in plaats van naar God, naar iets anders op zoek gaan om ons goed te voelen over onszelf, zijn we bezig om iets echt te vervangen voor een goedkoop vervangingsmiddel. Wat je emotionele behoeften vandaag ook zijn, weet dat alleen God hieraan kan voldoen. Hij is de enige blijvende levensbron. Ga vandaag naar hem toe, want hij is de enige die kan verzadigen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil mijn tijd niet verspillen aan het najagen van goedkope vervangingsmiddelen. U bent de enige die vrede kan geven. Laat mij zien hoe ik dagelijks het ware geluk en tevredenheid in u.